Hi, Mirjam vlogt welkijkers, Ik ben Mirjam. de. En vandaag gaan mijn zoon en ik iets leuks doen. Wat weten we nog niet, moeten we nog even bedenken. Maar we gaan in ieder geval iets leuks doen. Want uh, dat moet in deze tijd. Uh, dat moet eigenlijk altijd. Niet alleen in deze tijd. Maar uh, het is inmiddels hier weer aardig stoffig geworden en uh, vies. Dus ik moet Toos even bellen. Even een er nog maar op zoeken. Tous Het is dus lang voor dat ze op nee. Zo groot is daar huis niet, jongen jongen, wie belt hem al weer op zo'n onhandig tijdstip, en volgens mijn telefoon. Kan er maar één wezen, had hij dan nou bel. Oh jee, het is de telefoon niet kwijt natuurlijk. Hoort ze hem wel gaan, maar uh... Oh, hier is hij. Hallo met Toos. Hi, Toos. Hoe is het? Ja, ja, prima, prima. Ik stond net op het punt om onder de douche te gaan, dus uh, gebeld een beetje een soort van ongelegen. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb het nu al zo lang niet gezien, is het een beetje, is misschien een beetje een leuk idee om even te facetimen dan. Oh, ze wil FaceTime. Ja toch, dat is toch leuker? Dan zien we elkaar weer eens eventjes. Z zal ik hem dan even aanslingeren? Dat is goed, ja, ja, ja. Ja, sling er maar aan. oké, okay. wacht even. Ga ik dat even proberen, hè, want ik ben niet zo heel goed in dit soort uh, dingetjes, zou ik maar zeggen. Moment, hè. Oh, ga ik toch ook even deze afdoen, want daar word ik ook gek van. Zo, so, hi. Hoi. Ja, dat is toch veel leuker zo. Ja, ja, ja, je hebt gelijk. Dit is wel leuk. Hé, hey, kom eens wat dichterbij met uw haar. Waarom? Gas naar links en rechts. Het is lang, hé. En was die antenne op je hoofd? Antenne? Is dat voor, uh, voor de wifi of zo? Voor de bereikbaarheid? <lacht> nee, dat komt omdat de kapper uh, dicht is. Ja, en ik ben op zo'n klein stukje... Ik ga het gewoon... Ik denk dat ik het gewoon zelf ga knippen. Of in ieder geval scheren, dit. Maar dat... dat... En trouwens, waarom groeit jouw haar niet? Eh, uh, uh, daar gaat het nou even niet om, hè. Dat zit altijd goed. Ik heb gewoon een goede kapper. Als die op is. Thuis. Maar uh, daar bel je toch niet voor, hè. Dus uh, kom, waar belde je voor? Nee, dat klopt, daar bel ik niet voor. Uh, ik wil... Uh... Alweer? Ik ben pas geweest. Ja, je bent inderdaad wel pas geweest, maar het is hier weer vies. Hoezo, hoe kan dat? Er komt geen hond bij jou. Oh. Er is alleen maar een kat. Ja, uh, ik heb inderdaad een kat. En die maakt het juist allemaal zo vies. Oh ja, ja, ja. Nee, niet alleen de kat. Nee, dat dacht ik ook. Maar ja, ik ging net onder de douche. Ik ben van de week naar de sauna geweest. Oh, en dat was ook heel lekker. Maar wat wilde je gaan doen dan? Hoe laat moet er weg? Oké, ja, dat kan. Dat kan ik daar wel zijn om in. Is het sowieso eventjes uh, wat spullen bij het grofvel brengen? Gezellig. Ja, hè? Ja. wat moet je anders? En uh, het is lekker weer, dus het ja. wordt uh, grote schoonmaak. Althans opruiming, schoonmaak laat ik jou over. Ja, natuurlijk. Nou, hartstikke fijn. Nou goed, ik doe dat wel voor je meisje. Komt helemaal goed. Oké, okay, hartstikke fijn. Ja, fijn. Dankjewel, Toos. Ja, graag gedaan, meisje. Ja, ja, ja. sleimbal. God, goed. Sorry hoor, ik ben in de sauna geweest en dan moet je je hele flamouche scheren natuurlijk, maar ja, als het weer, dat uh... gaat oh, jeuken natuurlijk, dat is niet zo fijn, maar goed, het was wel een hele fijne, relaxe dag, dus dan kan ik er weer tegenaan. Ja, ah, was echt lekker in de sauna hoor mensen, echt. Het natuurlijk hartstikke rustig nu. Dan durf ik ook wel te gaan, maar anders durf ik het niet zo voor. Maar uh, er zat een man in die sauna. Uh, en die was een beetje verdrietig. Ik zeg, wat is er aan de hand, meneer? Hij zegt, nou... Uh... Hij zegt, ik denk dat mijn vrouw vreemd gaat. Ik zeg, oh, dat is niet zo mooi, hè? Nee, zegt hij. Hij, zegt, hij keek me aan en hij zegt, jij zou dat volgens mij niet doen? Ik zeg, nee, nee. Nou, ik heb het niet eens vent, dus is vreemdgaan is een beetje lastig. Dus ik vraag hem... Uh, hoe weet u dat zo zeker dan? Hij zegt nou, we zijn vier keer verheugd En we hebben elke keer dezelfde melkboer. Toen dacht, ja... Misschien heb je dan toch wel gelijk. Dat is niet zo... Uh, dat, is, uh, dat is niet... Uh, nee. Dat is niet toeval natuurlijk. Die keer verhuizen en dan drie keer hier wel een Dus ik had hem wel een beetje te doen met die man. Dus, nou goed. Ik ga me even verder concentreren hier Nou wat er is hier ook zo heet gelijk. Dan ben ik niet gewend hoor. Ik ben Toos, de dus schoonmaakdoos. Je Gebellen mij als het schoon wordt. Ik ben Toos, de dus schoonmaakdoos. La la, la la, la la la. idee. Nou, ik denk eigenlijk dat uh, de, hele, de hele wereld wel aan grootschool groot bezig is Jongens nou. Je zit toch uh, thuis over het algemeen, naar alle spullen te kijken, wat er nou allemaal hebt. Nou, oh, daar gaan we maar... Uh... Oh, ik wil ook daar boven. Dan Ga ik eens even op, de, de, op zoek naar de trap, denk ik. Anders kan ik daar niet mee, natuurlijk. Trap gevonden. Ja, hier is al heel lang iemand niet, gewe niet geweest. Zo, dat zal ik maar zeggen. Oh, oh dat is toch ook weer lekker fris, hoor, zo? Er zit zoveel vet bovenop de kijn olifant mee smeren en is die helemaal glad. Nou, ik zou zeggen, een beetje... Als je niks te hebt, ja, je zit natuurlijk deze video te kijken, maar als je niks toen doen hebt, dan sop lekker met me mee. Ook zeggen Weet je, daarom is het allemaal weer lekker schoon. Als we straks weer naar buiten kunnen, losgelaten worden. He? En ook onze apparaten en zo. O, gut. O, gut, gut. Mee... Kijk, oh, gut. Oh, gutte, gut. Dan moet ik toch meer kijken om mijn liefde. Ik heb de schoolmaak allemaal geleerd hè. De heusom school. Ik vond ik al bij een leuke school. Moesten we leren schoolmaken. En dan krijg je natuurlijk van heus uit ook niet. En uh, ik kan me nog herinneren dat we dan uh, een beetje baldig waren. We gingen van die doekjes door de hele keuken heen gooien, want er waren allemaal keukenblokjes. Ja, we moesten af en toe een beetje kleren want anders werd het toch zo saai. En ja, daar ja. begon dan iemand meer met dit gooien. Ja, iemand. Nee, dat is niet zo'n groot keuken. Je ziet wel eens aan de keuken voorbij komen, Maybe. dat je denkt van nou, als je daar eh, iets roept naar een ander, dan komt dat pas een paar minuten later binnen bij die ander eh? Kijk die kom. <laughs> Heb je niet gezien die, uh, die vlog met dat meisje. Zo leuk. Heb je niet gezien dan moet je even kijken. Dat is echt hartstikke laag. Alles op Druppel jij. Hop. Stop er eens mee. Allemaal oh, luisteren naar Toos. Zo. Ben je klaar mee met hoger opzoeken. zoeken? Doe nog even tegen deze kant. Oh. de keuken die hier voor erin zat, nou, je weet er niet wat te zien, want dat was, dat was echt een hele, hele, hele oude keuken. Dat was brandweerrood, rood Ja, dat was echt uh, verschrikkelijk. Oh, misschien heb ik er nog een foto van op mijn telefoon. Kan ik die even laten zien. Kijk, komt hier. Ja, dat is verschrikkelijk, die keuken. En uh, twee hele goede vrienden van mij hebben toen die, uh, die keuken terechtgezet, deze. Dat was een goede koop, ja, want deze keuken haasten maar voor, uh... ja, ik weet niet meer, maar was niet veel in ieder geval. Volgens mij maar 100 euro. dat is dan. toch? Nou, wat je niet veel gebruikt, dan kan je bovenin zetten, hè. Zo, dat is de, dat is de tip voor toes. Ja, als je, jullie nou tips voor mij hebben, als je als je zegt van, nou, goh, je doet dat, dat verkeerd, Hoor ik het graag, ik leer graag nog steeds bij. Ik kan natuurlijk wel zeggen van je doet het verkeerd, maar dan moet je wel even aangeven wat het dan precies verkeerd doet en uh, hoe het dan wel moet. Ik bedoel, want uh, commentaar geven is niet zo moeilijk, dat kan altijd. Maar een mens wil er wel van leren, toch? En het ruikt zo fris, alles het schoon is. Er is nu niets meer dat nog stinkt, want alles glimt en blinkt en het ruikt zo fris. Als het schoon is, het ruikt naar dennergeur en zeep. En dat blijft de hele week. Oh. Oh ja, de kat is er ook nog. De kleine doorraak. Naast de degene die ook zoveel droog mag, zegt ze dan. Maar uh, ik geloof niet dat de kat deze spetters hier... ...aan de muur heeft gemaakt. Ik denk dat ze klaar met deze keuken. ik toch even een poosje gaan doen. Zo. Ja ze zegt toch altijd, doe maar of je thuis bent. Nou, dan ga ik er ook even van nemen Ik Moet het slot toch alles hier schoonmaken, dus dan moet ik toch eh, ook af en toe een pauze nemen. Ja, Het is niet zo'n groot huis, maar ja het is toch allemaal, eh, wordt het allemaal eh, vies en stoffig. Ook met zo'n huisdier he. Koekske, waar ben je dan? Ja ik vind het een heel schat van een beest, maar ik moet zelf geen huisdier hoor. Nee, dat hoort allemaal twee keer zo vies. Ze belt alleen als ze belt, jongen, dan belt ze altijd zo op. Altijd op een verschrikkelijk moment vandaag. Dus oké, okay, want ze kan, uh, ik wilde net onder de douche springen. En... Oh, uh... sorry hoor. Ik hoop dat jullie het leuk vinden met mij. Als je nog meer wilde, wilde zien, dan uh, ja, moet je even een abonnement nemen. Ja, dat kan hè. Je kan op de YouTube-kanaal een abonnement nemen, zeggen ze dan. Maar het kost niks, zo zeggen ze. Nee, dat ja, heb ik ook. Ik heb ook op de, abne, op de, abonnement ge, nee, op de YouTube geabonneerd. Ja, dus op dat knopje gedrukt, die rode, Dan wordt die grijs. Dan staat er ook dat ge geabonneerd geabonneerd met dan op zijn Engels Ja, dat is gewoon leuk. of toen een beetje afleiding met kijken was ze nou allemaal uh, weer uit. oh oh Zo ja, Mijn boer was zo heftig. De hele, de hele zooi start in elkaar hier. Goed, dus ik zeg, uh, ik zeg, ik zie jullie de volgende keer weer misschien, he? Maar ik vond het heel gezellig weer met jullie. Ik ga uh, afsluiten, ik heb eens gedaan, ik heb gestofzuikt, ik heb gedweld En uh, ik ook nog dan De volgende keer ga ik de ramen maar even doen, want daar uh, was ze zelf ook helemaal moe van. Dus de volgende keer uh, worden de ramen weer gedaan. Heb je nou ook een schouwmaar? Maak nodig. Uh, kan je mij even bellen? Bel toost, toost komt toch wel. Toost de schoonmaakdoos, je weet de he. thee. Dan, uh, ja. Goed. Ik zeg uh, tot de volgende keer. Au